De Hoge Raad heeft twee uitspraken gedaan over de mogelijkheid om een voorlopig getuige te vragen. In beide uitspraken corrigeert de Hoge Raad de uitspraken van het gerechtshof, dat het Hof te strenge eisen had gesteld aan de inhoud van het verzoek om een voorlopig getuige Waarvoor is een voorlopig getuigenvoor ook alweer bedoeld? Een partij kan om een voorlopig getuigenvoor bij de rechter vragen, zodat hij beter kan beoordelen of hij een zinvolle vordering heeft. Een voorlopig getuigenvoor biedt gelegenheid om opheldering te krijgen over de relevante feiten en de vraag tegen wie een procedure zou moeten worden aangespannen. De partij die om een voorlopig getuig voor verzoekt, hoeft niet al nauwkeurig aan te geven welke feiten en stellingen hij aan zijn vordering ten grondslag wil leggen en over welke feiten hij getuigen wil laten horen. De verzoeker hoeft zich even min uit te laten over de precieze aard van de in te stellen vordering en de omvang van de schade. Het kan immers zijn dat de verzoeker juist over die dingen opheldering wil krijgen door getuigen te horen. Wat een partij die om een voorlopig getuig voor verzoekt wel inhoudelijk moet aanvoeren, is de aard en het beloop van zijn beoogde vordering en de feiten of rechten die hij wil bewijzen. Dit dient hij op zo'n manier te doen dat voor de rechter en de wederpartij voldoende duidelijk is op welk feitelijk gebeuren het verhoor betrekking zal hebben. Het Hof had in de zaken die in Cassatie voorlagen te strenge eisen gesteld aan de inhoud van de verzoeken om een voorlopig getuig voor. Het Hof verlangde een mate van concretisering van de stellingen en de beoogde vordering van de verzoeker die niet nodig is. Ook had het Hof een verzoek afgewezen omdat de feiten waarop het voorlopig getuig voor zou zien niet waren betwist door de wederpartij. Dat is volgens de Hoge Raad geen goede afwijzingsgrond omdat die feiten later alsnog kunnen worden betwist. De Hoge Raad vernietigt en verwijst beide zaken naar een ander Hof.